Weet je het anders lekker komt. Dan trek in de Met zijde met als niks. Alles goed. Weet Ik heb een hand ook. Ik weet niet of, dat je, of dat je het kind ziet, maar. Ik heb twee dochters. van achteren wat te warm begint te worden, ga je nu dat eens iets te En iets te water steken. Ja, dat mogen je wel zien. zien. Hopla, eerst water en goed wateren. Dat stelt dus altijd als dat niet warm dat zo een fris kind vasthouden is dat goed dus hier moet dat niet vasthouden even een design van maken kijk dat staat scheef dat is niks kunnen ga ik gaan dat zo opslijpen dat dat weg is want die punt is weer al gaan uit goed. dus ga ik daar recht trekken en gaat hier zo onderaan een boogje in komen waar, dat, waar dat je 80 kunt me snijden en dat moet dan het antvat worden, dat zal tot deze zijn. Oh, dat gaat hier zijn. Ja, en de rest slapen we eraf. Dat gaan we dat doen. Dan gaan we achterna een design'tje maken. Ja, tegenwoordig maken we altijd een design'tje. die Want uh, je niks niets meer uit het... Spijtig. ik ga dat niet ook eens doen ik het te even dat ik mij dat kan aanhouden nee ik ga dat niet doen ik ga gewoon aan het land terug gewoon doen wat ik weet. al wat kom al wat in de Noordloch zoals in de Noordloch voor die die het Duits verstaan dus, wat zetten we erop? Omdat ik... Wat denk einde. Dat is goed hè. Ja. Ik kan je nog wel wat schrijven. Want dan moet ik het ook nog een weg Misschien een wat korter maken, want dan mag je niet al te groot zijn. Ja, dat is goed. Echt over gaan we doen? Ik ga daar je vingertje zetten. Ik weet niet wat dat goed is, maar. We gaan de rest bijslapen. Ja. Ik zie me niet, hè. Ik heb al wat gedaan, ik heb niks kunnen filmen. De batterij was plat. Maar ja, we hebben het opgescheurd. Zo ziet het er al een beetje uit. Ja, het is zo, pjoe. Het is niet zo 100% gelukt. Er zijn hier peruks gezien. Uh, tja, oud ijzer, hè. Oud ijzer. Van oude veren, van ik weet niet wat. Ik ah ja. was dat hier uh, nog wat aan het vormen. Hè? Ah, als ik dat afzet, dat duid doen, hè? ik heb dat niet nodig nu, ogenblik. Uh, ik ben nog wat aan het vormen en ik heb dat al uh, gevormd en dan moet ik nog wel gevormd blijven worden zijn, Dus Ik ga het hier nog schoon uitleggen. Ik ga verder aan mijn mesje werken. Nou, zeg maar, mes. Dat is een beetje dik van harte. Het moet nog wat rechtgezet worden ook, want het staat zo'n beetje. Het moet er nog allemaal afwerken. Dus dat ga ik vandaag doen. Wat ga ik eerst doen? Ik ga het uit elkaar nemen. En ik ga dat hier zo aftekenen dat dat zo naar beneden loopt. Wat denk je? Ik denk dat toch. Hè? Dus uh, ja, ik heb een stuk hout gevonden met zo'n. Uh, en weer het stuk aan. Hè? Dat is twee kanten. Nee, dat is niet aan één geplakt. Dat is zo. Uh, ik weet niet van wat dan een boom dat is, maar het is gemakkelijk bewerk bewerkbaar. En uh, ik zie dat ik me moet gaan scheren. Uh, ik heb geen goesting. <laughs> dus uh, daar gaan we ons mee bezighouden vandaag. En dan ga ik nog het mes ook zo goed mogelijk poleren. Ja, ik weet graag dat dat blinkt. Hè? moet nog afgewerkt worden, See, kijk, dat is niet echt rond meer, dat is al, al, al, oh, hoek, 40. dus, dat gaan we nu doen, aan de sluitmolen. en uh, ik hou jullie op de hoogte. je mag meekijken, is goed? eerst, handschoentjes aan, ik heb er zo twee, kijk, Eén voor deze kant en één voor de andere kant. Nu nog. Dat is waaronder. Wat ga ik nu doen? Allereerst eerst aftekenen. Zo, ja, zo. Schuin dus aftekenen. En dan zien we verder. Ja, uh, Ik ben in de R-begin-modus. Afgebroken. Dus, uh, ik heb er wat bij geslepen, maar het niet. Dus, uh, we gaan opnieuw beginnen. Maar deze is een beetje een beetje groter dan zou oké. zijn zo, dus, uh, <laughs> okay. voilà, zo rap gaat dat uh, 20 minuten en het is al ruw reshaped, hè? Reshapen, hè. Uh, ja, nog wat voor het shapen, hè. en dan zijn we er binnenkort morgen gaan kijken, hè, als je wilt, hè. Zo, voilà. zo ver zijn we. Het heeft al een beetje een betere vorm gekregen. En nu gaan we er nog wat meer vormen. dat dat wat afgerond is, dat we dat heftig in het zand kunnen houden. We zullen wel zien. voor maar trekken, de wel Zo, ik heb met de bal afgewerkt. Het is niet echt naar nou, mijn goesting. Want het handvat is eigenlijk. Klein een beetje te smal en zo Wat? Hè? Ah! Hoor je helemaal niet? Ah jawel. Ah nee, ik hoor jullie niet. Dus het is wat te smal zo, weet je. Het is zo... Ja, het is zo... Het is niet goed genoeg. Maar het is niet goed genoeg. is Goed Oké, okay, nog wat afwerken. Dan, keer, dan beginnen ik te poleren Ja, we zullen zien dat dat er gaat uitkomen. Zo. Uh, het is aan het opnemen. Het staat daar op de... Nee. Daar staat het eigenlijk. Heel is <laughs> dat, dat? Enfin. Zo, voilà, we zijn terug vertrokken. We doen het op een andere manier. Ik pak mijn ik heb Mijn mijn dingen op tafel gelegd. En ik ga hem over. Ik denk dat ik dat terug ook zou deed. even kijken er, dat blinkt. Sperren me. <lacht> uh, ja, alles met deze gedaan. Ja, dan, dan blinkt dat heel hard. <lacht> Zo, het uh, is dus nog wat scheren met de hand. En, uh, <lacht> en dan zien we wel zeker. Hè? Oké. Okay. Hoer verder schrijven. Oh, Zo so, voilà. Zo goed als af. Ik heb het gepolijst. Ik ziet er nog wel krasjes op me Het staat een beetje open hier. Ik ga daar wat afscheuren. En hopelijk komt dat nog in orde. En dan plak ik het vast met uh, epoxy. Hè. We zien wel. Snijden doet het. Het snijdt. Zeg ik een Oei! Ja, nog moet een stukje papier, maar dat mag natuurlijk weer niet. Jongen, Als je dat niet wilt laten zien, dan weet dat niet. Ja. Ja, doen we? Een stukje karton, Kijk, Oei! Oei! Als je daar met mijn vingertjes Kijk goed sharp man sharp ik ben blij ik ben blij want ik dacht dat het niet gehard was maar waarschijnlijk is het niet hard <lacht> niet genoeg en euh, nou, een paar keren En gedaan met de schnitzelen Kun Je de weer gaan slijpen ja maar als ik niet op de snede kan zien dus als we zo recht op de snede kijken en we kunnen niet op de snede zien dan is die scherp ik doe wel eens dicht Hola, geschoren dus het is gelijk dicht dus uh, ja, uh, dat is het dan wat gaan we nu nog doen? wachten tot morgen doen nee, ik ga er nog een ponchette over maken voor dat in te steken dan gaan we nu riem in hangen. Gestechte gangsters. <laughs> het is gezoeid, met maar Dat zou niet breder als die had mogen zijn, Tlemmet. Een poinkje komt hier al wel kijken. Dus, uh, is dat, uh, mocht je dat niet hebben. Mocht je dat niet meepakken. Nu wel voor, ik denk, als je zo op uh, gaat jagen of zo. Dan moet je een beetje een begin opensnijden. Of ze een kop eraf en die laten dan liggen voor de, de geren of zo. Hier in ons land.